Zo, lieve YouTube-kijkers, iets wat uh, beduust. Uh, deze week uh, helemaal anders gelopen als, uh, als verwacht. Vandaag uh, niet hard gelopen zoals jullie zien, Dan heb ik uh, mijn uh, Juliana uh, uh, spullen alweer aan uh, om naar de wedstrijd te gaan. Maar goed, waar het eigenlijk om gaat is dat uh, afgelopen donderdag, woensdag, sorry, woensdag de 16e is mijn moeder helaas overleden. Natuurlijk uh, is het treurig, natuurlijk zullen mensen dan zeggen, nou, waarom ga je dan nou naar, naar het voetballen? Ik vind dat nu de afleiding die ik, moet, die ik wil hebben, die ik moet hebben, die ik wil hebben. Even, even iets anders in mijn hoofd, dan al dat geregeld samen met mijn zus en alle dingetjes die er nog allemaal uh, bij komen kijken. Graafnis, uh, uh, witprintjes, foto's, alles, hele rattenblad voor jullie uitnodigen, wie wil je niet, koffietafel, uh, de mensen al dan niet, uh, ja nee, ja, van alles. In ieder geval best wel een hoop geregeld natuurlijk ook achter de schermen verder met betrekking tot, uh, tot administratieve zaken, uh, bank, bla uh, blabla. Dat is tegenwoordig hele mooie loketten. Uh, uh, uh, ja, als je een digitale loket is dat, dan krijg je een, een of andere link. Dan kun je aangeven wat je dan allemaal opgezegd wil hebben en dan gaan zij dat voor je doen. Uh, dan dus moet je wat gegevens invullen en dan gaan zij. Uh, om dat wat te zeggen. Dus het is wel een stukje makkelijker. Maar toch, uh, ja, onverwachts, een beetje wel. Uh, ja, ze was vorige week uh, woensdag, nee die week daarvoor, was ze naar het ziekenhuis gebracht. En uh, het uh, opgezwollen been, uh, dat begon al uh, een tijdje daarvoor. In ziekenhuis komen liggen. Ze hebben vocht vochtafdrijven gedaan. Ja, goed, dat gaat goed. Maar ze heeft uh, twee jaar geleden, met het, uh, toen ze in het verzorgingshuis kwam, heeft ze al een mooie klap gehad. En om te verwerken gehad. En, uh, in eerste instantie dachten ik dat ze er weer bovenop zou komen. Maar saturatie bleef uh, erg laag. Saturatie is een uh, uh, uh, percentage zuurstof dat uh, in je bloed zit. Ze heeft altijd wel een lage saturatie gehad, maar hij bleef gewoon nu erg laag. Uh, vorige week zondag na de wedstrijd ben ik daar uh, natuurlijk mee geweest. En toen zag ik eigenlijk al een verschil met donderdag, uh, nee, met, uh, met vrijdag dat ik er geweest was, uh, dat was gewoon uh, dat was niet goed. En mijn zus en ik zaten daarbij en toen daar hadden we eigenlijk al iets van, dit, uh, dit, dit moet dit moet om, om alle, bij alle machten te proberen om haar uh, bij ons te houden. Dus ja dat is moeilijk, Dat is natuurlijk lastig dat natuurlijk niemand uh, graag gaat. Maar we hebben echt, echt wel in het oogpunt van, uh, van mijn moeder gekeken en gewoon gezegd van ja, dit is geen doen. De, de, de, hoe dat ze hieruit gaat komen, ja, dat weet je dus niet. Dat is gewoon maar, maar niet zoals het was zo slecht was het dus. Ja, dan ga je natuurlijk even een paar dagen erover, erover nadenken en gesprekken voeren met, uh, met de artsen. Deze was mijn zus in het ziekenhuis en die had uh, eigenlijk zo het gesprek van ja, een als, als er überhaupt hier uitkomt, dan zal het een soort met ja, een kastplantje. Wat heeft het dan voor een zin? Wat heeft het leven dan voor een zin? haar leeftijd, 80, bijna 1 jaar af dit jaar zou ze 81 worden. Uh, met hetgeen wat ze uh, al twee jaar geleden had uh, meegemaakt. Uh, ja, nee, daar konden, konden wij niet over ons af krijgen om haar dan echt te willen behouden. Dat heeft geen zin. Nou, het is uh, niet zo dat we dan hebben gezegd van oké okay, weet je uh, trek alles we meteen eruit. We hebben natuurlijk wel goed overleg gehad, uh, samen goed overleg gehad met mijn zus. Ja, en afgelopen woensdag uh, nog een keer het laatste gesprek gehad. En ja, wat gaan we hiermee doen? ja, weet je, nogmaals. Dan ga je uiteindelijk toch denken in, uh, in naam van je moeder. Die pijn. Nee, dat gaan we niet doen. Toen zijn wij, toen ze op een gegeven moment medicijnen gestopt, ze hebben ze zuurstof gestopt. Dat, dat, dat wordt dan heel erg geregeld en ze is eigenlijk, ja, al met al heeft het ongeveer een goede 40 minuten geduurd. Van het moment dat ze gestopt zijn met de medicijnen, haar, haar broer en haar zus die waren nog gekomen. Het is alsof het zo had moeten zijn dat toen haar zus bij het bed stond en de een en ander vertelde is eigenlijk ook uh, van ons heen gegaan en dat was mooi. Nogmaals, hoe pijnlijk dat, het, dat ik het ook heb, hoe pijnlijk dat het ook is, maar het was wel mooi. Ze dus is niet, uh, niet gestikt, het is niet beroerd geweest, het is heel rustig geweest en uh, dat is belangrijk. Dat is echt belangrijk. Uh, ja, nou ja, nu naar het voetbal toe. Ik probeer om dat toch eventjes uh, te verzetten. En, uh, ja. Ik hoop dat we dan ook nog uh, de winstpunten meenemen vanuit uh, Meersen. Dan is het, uh, dat is goed. Oké, oké, okay. okay, ja, zouden we dan verliezen, dan is het in principe nog, ja. Uh, Voetbaltechnisch natuurlijk slecht, maar dan is het nog wel goed. Dus, uh, ja. En dan, uh, naar de dinsdag, deze is het Dus ja. Uh, iets wat anders soort vlog als die ik normaal maak maar nou, dat is altijd holla voilà die holla voilà die ook. Oh. nou op zich wel ja uh, op een gegeven moment gaat er toch een beetje naar nadenken het is goed Rust komt erin. natuurlijk heb je af en toe een keer gedachten maar uh, nee, ik uh, vind het goed zo dus ik zou zeggen ik hoop dat we volgende week weer een, een beetje een normale vlog kunnen krijgen dan dat ik weer heb hard gelopen. Nou, dus, triest weer. Triest weer. En uh, ja, ik kreeg uh, ook een beetje uh, door, door de situatie ook niet echt meer de zin om, uh, om dan nog iets te gaan doen. Ik heb nog gekeken om uh, te kijken als we nou weer naar de sportscholen mogen. Uh, dat wordt een ander verhaal, want dan pak ik gewoon een pas. En dan ga ik naar de sportschool en dan ga ik op de loopband staan. En dan ga ik gewoon even een stukje op de loopband doen en wat fitnesswerk. ja, ik mag nog niet vrij de fitness in. Dat is na volgende week pas. Dus eh, uh, moet ik even wachten. Dus, nou dan zou ik in ieder geval zeggen: tot de volgende keer. Ik zou uh, zeggen, ondanks dat deze wat treurig is, uh, toch een blauw duimpje mogen. Abonneer abonneren op dit kanaal, dan, uh, dan hoop ik dat ik volgende week weer een, uh, ja, zeg maar een normale vlog kan maken, na het hardlopen. Ik weet wat de andere dingen heb uh, beleefd dan, ja, goed, dan de dingen die ik heb. Goed, ik zou zeggen, tjoe.